Een goede middag allemaal. We zijn hier in Almere en uh, we zijn Mariska, ja mooi, ja. Elfink, Elf, en ik ben ja. daar, Jacqueline Peek. En we zijn hier vanmiddag omdat de zonnebloem iets uh, bijzonders heeft geregeld voor vandaag. En jij komt al vaker uh, hier, ja, ja En wie is Miranda Elfink? Ma, ma, get out of here! Ah, I'm ah, ah, ah, ah, en ik woon in uh, Almere. Gaan we met mijn me, uh, uh, uh, uh, hulpond. Zullen we de hulphond even in beeld brengen? Ja. Ja. Gaan we even naar de hulphond, Die ligt nu lekker te rusten. En je reputatie. Even kijken. Wanneer we de hond in beeld hebben. Ja. Hij is, uh... Kan je hem roepen dat hij opkijkt? Ja, ik kijk echt. Ja. Echt, ja, goed. <laughs> ja, ik kijk Leuker, Don. Ja. Luistert goed, hè? Ja. <laughs> en Don is jouw, uh, jouw geleider, want? Ja. En wat kan, wat doet hij allemaal voor je? Uh, als ik iets ga uh, vallen, rapt uh, hij voor me op. Hij kan de inhoud dingen aangeven en oh. uh, de de bag in een uit uh, uh, uh, wasmachine. Halen. Dat zeg je nou? De was uit de wasmachine halen? Ja. En. en. Uh, <laughs> en. Uh, uh, in doen. Dat meen je niet? Ja. Wow. Ja, brieven haren. Heel veel. Ah. Ja. Ik denk hij uh, geleid je langs de weg, maar nee. ook in huis uh, helemaal. Uh, Gelijk uh, uh, voor als je niet, niet goed kan zien of helemaal niet kan zien, dan heb je een uh, geleide hond die je helpt om uh, de weg te kunnen vinden buiten. Ja. Maar hij hoeft dat niet te doen voor mij. Nee. Maar in huis, eh uh, hele grote hulp. Ja. Is. Ja. Wow. En de was ophangen dan? Ja. Ja. Heel, heel, heel. Nee. Dan kunnen, je wel heel hard springen. We kunnen heel veel, maar. Nee. Of heb je dan een wasdroger? Ja, uh, een En kan ze dan uit de wasmachine ja. in de droog ja. stoppen? Ja. Bijzonder. ja Dan kan je een stuk ja, genieten van het leven. Dat je uh, ja. niet altijd van iemand anders afhankelijk bent. Ja. Maar wel je eigen don hebt. Het is ook fijn om... Uh, Gewoon kan helpen. Want op. Uh, ja, je moet toch vaak even wachten op, op uh, een mensen. En op een hond hoef je niet te wachten. Nee, niet van mij, Die is gewoon bij je. Huishoudelijke hulp in huis, maar ja. ook een hele grote vriend. Ja, Ja. Ja. Hallo. Mooi hoor. Dat, Dat is vooral. En uh, toen ik binnenkwam, zei ik, Mark, ik hem aaien? Ja. Mag niet. Hè. Maar niet. Hij is alleen voor mij. Een briefje voor hem uh, duidelijk. hallo, dat hij alleen voor mij is. Ja. Dat hij niet afgeleid wordt. Ja. Alleen. Het is ik ook wel echt Als ik hem hiermee toeneem, Dan mag hij ook wel echt gewoon vrij zijn. Okay. En dan mag hij wel. ...worden geëid door anderen. Als, ja. je, als jij er niet bij bent? Als, als je... Ja, maar soms... ...denk ik van... Uh, ...nu hoef hij me niet echt te helpen... ...dan uh, mag hij ook gewoon vrij. Ja. ja. ja. En hij zit nu gewoon ook zo lekker naast. Ik ga hem even bijdraaien weer. Ja. Yeah. Even kijken. Moet ik even uh, een beeldje? Ja. Oh, en dan gaat hij achter de stoel. Oh, ja, ga weer. <laughs> ja. Oké. Okay. Yeah. Nou, we gaan uh, vanmiddag nog naar een uh, ander programma ja. hè, voor de zonnebloem. Ja. Yeah. Dus ik denk dat we het nu hier even bij laten. Uh, Goed. Dankjewel voor jouw uh, tijd en inzet. Uh, yeah, en yeah. Uh, hou haar blogs in de gaten. Ja. Yeah. In, uh, in haar Facebook pagina. Ja. Wie weet, tot de volgende keer. Ja. Tot ziens. Doei. Maar je als event op je event?